Nossie, winkel. Er gaat links boven shoppen. En dan mijn blikje cola afrekenen. En vervolgens de rest gejat meeslepen in mijn rusten. Vergeet <laughs> niet te abonneren door op de knop hier rechtsonder te klikken. Bedankt voor het kijken.